Hé, hey, uh, dus uh, wat doen we hier? Nou, ik zat even te denken. Laten we samen gaan darten voor je verjaardag. Gezellig! Gaan we dat doen? Dat gaan we doen. Ik oh, pak hier. Wel een ja, uh, <laughs> zeker. <laughs> zeker wel. Nou, uh, ik wil wel eens wel een pilsie op zich. Ja, ik ook wel. Hallo mannen, uh, goedavond. Uh, hey, uh, mannen. Hoe, is het, uh, hoe is het met jou vandaag met Henk? Lang niet gezien, Henk. Jongen. is een beetje depressief. Zijn hand trilt ook gewoon een beetje. Volgens mij gaat het niet helemaal goed met Henk. Hoe is het uh... week? Ja, yes. Even leuk gehad, alles. <laughs> <laughs> nou, Kom op, potje gaat leuk. Laten we even weggaan bij deze depressieve mensen. Ja. En gewoon lekker gezellig potje darts spelen. Ja. Zo, ik heb wel een dat beetje slecht. trillende handjes, heb ik, hoor. Ja, <laughs> dat heb ik ook, hoor. Iets te veel bier al op, denk ik. <laughs> Oeh, get rekt, motherfucker. <laughs> oh, nu zit die op zijn kant. Dat is echt kut. Ja, we moeten we even goed recht zetten. Wow. Oh. Sterf, jongen. Stap in. Stap in, mijn jongens. Iemand Wat doet die bus, joh! Zo! Ja, hij zag ik niet een aankomen. Ja, er is politie hier, joh! Ja, dat zag ik echt niet Heb Hebben we het nou oh. gevald? Oh mijn god. Waarom ik? Ja, ik ben dood gegaan! Wel... We hadden nog gewoon een leven. Zo! Nee. Ik woon... Oh, dit was heel dik! Oh, ik krijg het voor... Jongens help me ja, even! Ja, ja. Benzine. Ja. Wow! Dan ga jij hoor. Wow! <laughs> <laughs> Boom! Zo! <laughs> <laughs> <ben> ik had <laughs> <bezig. laughs> het Zo jump maken. Yes! Oeh. Ik heb die jump gemaakt. <laughs> hey! O, hoe oh, ging jij hier dan oh. Ik kon er echt bijna neer hoor. Oh nice! nice. Ah, lekker hoor! Nice. Nice. Nice ja ah, we oh die zo jij springt gewoon ook doorheen ja. joh ik gelijk beschadigd te zijn hè het is oké okay. ja bij <laughs> Dat ik dat heel cool doen hey. oh hoi die vrouw die heeft de hele tijd zitten wachten achter een bordje gewoon <laughs> <laughs> Zo, die deed hem ook gewoon mee, hoor. Die heet is van, oké. Okay. <laughs> Ik wil jullie allemaal bedanken voor het meevieren van mijn verjaardag. Het was echt een topdag en een, een topvideo. Dus um, heb je nou genoten van deze video? Abonneer dan even hier beneden. Of laat een like achter. En wie weet zien wij jullie in de volgende video. Damien, take it away. Volg je ons nog niet op Twitch, doe dat nu even. De show live. Volg je ons nog niet op Twitter, de show tweet. Volg je ons nog niet op Instagram, de... wat was dat, de show, de show Insta, de show Insta. Doe dat even nu, dan, uh... nu. Nee. dan uh, staan we niet vanavond voor je voor je terug. Dan schijten we niet in je tuin. Nou, mooi kan het niet.